La Senorita, muchachos, kak, shit, kut. Godverdomme, wiener ah, ah, ah. uh, is het? Fokke Duitse Borgi. Wiener, wiener was je? Niet eens Tarzan hier. Ja, huh? <laughs> Deze gasten houden van uh, lucht. Ja, ik hou van ook ook het is wel lekker. Jongens. <laughs> Die zal flauw doen. Moet je wat saart op doen? Ik wist het. Verbaasd op wat Mario raakt. Ja, maar ik ben het ook verbaasd als ik hem raak. Dus dat scheelt. Ja, kut. Laat maar ze zuigen. <laughs> Laat maar ze zuigen. Dat is de verkeerde de kant. Oh, antraakt. Die was zo... Oh, die is mooi Die gek. is mooi. <laughs> Nee, nee. Waarom doe je dat nooit aan de andere kant? sorry, kut, <laughs> kut ik kon het niet meer. Jezus, die was mooi. Nee, niet aan mijn ballen. Ik had het aan mijn wang. <laughs> oh, hoe de oh, nee. <laughs> Ja, nee, oh my god, serieus? Vuilijk. Ja, ja, nee. oh ja, de... Maar Hefzien, dus dus Ik heb het je de zaterdagavond, dus ik heb de hele avond voor jullie. Oh, uh, wat nou, lief. Ja. Daarentegen heb ik pas vanaf 10 uur de hele avond voor jullie, maar. Ja, ik ook. Ja, fuck jou. Nee, fuck jou. en je, fuck jou. Vol, <laughs> kom Ja, ik heb geloosd. Oh, nee. oh my god. Michael, een oliebol. Kut. Ja, oh, ja. Oh, ja, my, god, oh my god, oh my god. scheef kut. <laughs> Dat is echt mijn schuld. Mark, yep. Ja. <laughs> Jezus. <laughs> ik zeg nog, maakt niet uit, jij. ja. Ik heb gewoon nu drie saves en drie goals. wat fuck? Ik heb één shot. Net letterlijk één. E letterlijk. <laughs> Oh. Tuurlijk is het weer niet raak, hè? Godverdomme! Schijtief is kuthoer! <laughs> Koren. Lus. Ja. hem. the fuck denk ik eruit? Ik wil janken. Poepseks. Oké, <laughs> <Kijk>, gewoon. <laughs> What the fuck? <laughs> ja, ik wil janken, ja. Poepseks. <laughs> oh, oh! Kevin. Kijk! What the fuck? Lekker dan. Dan moet je hier naar deze ladder toe, het is best wel oh, kutjump en... dit. Ik uh, and... Je kan het. Uh, Mesbosch... Uh, <laughs> <laughs> <laughs> het ziet er lullig uit, hè. Oh. van <laughs> mij Oh, wat een kutjump. Links van je. Godverdieve stelling! Uh? De ladder boven. Oh god. Oh, dat is toch niet zo moeilijk? Kutspel. Oh. Nee! Tyfus, sorry. Echt waar, <tie> ik fucking spring! Kan ik weer dat tyfus ladder jump doen? Echt waar, wat een bullshit. Ah, kut! Ik durf niet. Hey Mike! Oh. oh my fucking god, echt waar. Wat een <tie> ik heb hem net gehaald. tyfus bullshit. Ik was bij het einde van al die ladders. Fucking gaat hij niet omhoog. <laughs> Dat is een heel bloed voor je. jezus <laughs> Ja, gast. Moet je toch nog een beetje aan lachen zien te krijgen? Hoe de Knop werken is echt waar. Lok open met toetsen toetsenbord te rammen, jongen. Ja, ik druk dubbel W. Fucking. Ik fucking sp ik kom gewoon niet verder dan de eerste vijf blokken, want ik spring of ik sprint niet. Eén van de twee. Dieren. Oh, en dan komt er een chick in me staan. Ja, ga oh, dan. Nou, beter dat als een duel. <laughs> ga dan. Ja, ik zit echt van. Oh, mijn god, en dan. Weer, echt waar? Op ja, weer, punt? ja. Ik ook. Op hetzelfde punt. Ah, uh, fucking Spiderman, dief op, ga even ergens naar toe uh, spinnen. Oh, die gast. Echt waar, ik krijg even een eetje. leuk. ik. Kut Spiderman, zout eens op. Ik ben klaar. Zal ik, Fuck had ik kut fucking hard op zijn toetsenbord? Fucking kut server, echt waar. Fucking kut Minecraft. <laughs> Helemaal klaar. Ik krijg echt al zweethanden. Wauw, wat heb ik nu nog gebeld? <laughs> WTF? Door wie? Het is half twee geweest. Niet gewoon rond. <laughs> Dit was wat zeg je nou? Dan zeg je toch niet zo, dit was katje kat die plat was. Ja, dat is gewoon katten kwaad. <laughs> Jezus. Danny. Danny. shut up. Sorry, je niet, je niet Wat, kast, Wat heb je van nee? doorgestuurd? Van <laughs> die platte kat. is een foto van de platte kat, wacht even. Nee toch. Ja, je moet ook een 90 gaan rijden, doos. Maar ik stuur me door. Je ja, je laat heel keurig promen met dat halve dronken rondje. Als we toen bij de kawaai hebben. Heel normaal, dat is heel normaal. Goddom. wat? Ik hoorde het niet. Hoorde jij er? Oh, ik hoorde iets van: Moet ik jou aanrijden? Ja, nee, ja, dat zijn ze in de rij, oh, dat, ze... ja, dat klopt. Ja, is goed. Hey, jongens, de ballen. Ja fuck jou en je ballen. Hoe <laughs> <laughs> fuck jou en je ballen? Fuck.